Hi, ik ben Linda, Media Entertainment Management Studente van Stende. Wil je mijn gezicht nou vaak zien? Stel nou op mij als het gezicht van Leeuwarden Studiestad. Doei!